Ik moest stoppen, want als je in de lades gaat zeven naar sigaretten dingetjes, Je gaat de asbakken na, je gaat ze uit, uit elkaar halen, die, die, die peukjes. Om een sigaretje van te maken. Ik dacht dat ik gewoon gebruikte, maar dat is een verslaving. Toen dacht ik, van iedere dag die je stopt, of die geen sigaretje hebt gerookt, is een dag gewonnen. Dan pas kom je erachter hoeveel je hebt verspild, is gewoon... Je geld nemen en in de fik steken. Hoe lief heb je jezelf? Ik ben wel trots op mezelf, je weet het waarom. <laughs> en ik wil trots, trots blijven op mezelf. En daarom moet ik van mijn beste vriend af. Ook als hij kan voorbij lopen, gaat hij met de hele familie langs. Niet omkijken, gewoon doorgaan.